Vanuit de gedachte dat alle religies geïnspireerd zijn door dezelfde bron, lezen wij uit verschillende heilige geschriften rond het thema onvolmaakt, volmaakt. In een Hindoe geschrift lezen wij: De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Onbevreesdheid, het zuiveren van je bestaan. Het cultiveren van spirituele kennis, vrijgevigheid, zelfbeheersing, het brengen van offers, het bestuderen van de veda's, het beoefenen van assese, eenvoud, geweldloosheid, waarheidslievendheid, vrij zijn van woede, onthechting, kalmte, afkeer van onnodig kritiseren. Mededogen voor alle levende wezens, vrij zijn van hebzucht, vriendelijkheid, bescheidenheid, vastberadenheid, vitaliteit, vergevingsgezindheid, standvastigheid, reinheid en vrij zijn van vijandigheid en eerzucht. Deze transcendentale eigenschappen, o, oh, afstammeling van barata treft men aan bij goddelijke mensen die begiftigd zijn met een spirituele aard. In een boeddhistisch geschrift lezen wij De Tathagata, de volmaakte, zoekt geen verlossing in strenge zelfkastijdingen, maar ook geeft hij zich niet over aan de wereldse genoegens. Nog leeft hij in overdaad. De Tathagata heeft de weg van het midden gevonden. Nog onthouding van vlees of vis, nog naaktlopen, nog het afscheren van het hoofdhaar, nog het vlechten van het hoofdhaar, nog het dragen van een grafkleed, nog het zich bedekken met as, nog het offeren zal een mens rein maken die niet bevrijd is van zelfbegogeling. In een geschrift van Zarathustra lezen wij Zelfs de meest heilige onder ons dwaalt somtijds van de goede weg af. Men denkt er bijvoorbeeld aan Jima, zoon van Fawofant, meestentijds kanaal van rijke zegen. Als zelfs hij somtijds afdwaalde, hoe kan men dan van mij verlangen immer op het rechte pad te blijven? Alleen de Heer kent het goede volkomen. Ik ken het goede slechts uit het kwaad. Ik weet dat het kwade mij de levensadem afsnijdt. Maar uit die benauwdheid wordt een kreet om verlossing geboren. De Heer hoort een zucht. In een joods geschrift lezen wij... Kan een mens zich gedragen zoals God het wil? Kan iemand zonder smet zijn voor zijn schepper? Niemand is helemaal volmaakt. Iedereen maakt fouten, ook jij. God weet dat je zelfs engelen niet kunt vertrouwen. Voor hem is ook de hemel niet volmaakt. In een christelijk geschrift lezen wij En hoe vaak struikelen we niet allemaal. Wie nooit struikelt in het spreken, kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het lichaam in toom te houden. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken, wat God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is. Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten. Bij Hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. In een islamitisch geschrift lezen wij Bismillah, Erachman, Erechim, Hij die de zeven hemelen in lagen heeft geschapen. Je ziet in de schepping van de erbarmer geen tekortkoming. Kijk dan nog eens om of jij onvolkomenheden ziet. En kijk nog eens tweemaal om. Dan zul je je ogen beschaamd neerslaan vermoeid als zij zijn In een mystiek geschrift lezen wij Hoe groot hij ook mag zijn, een mens moet niet voor volmaakt willen doorgaan, want de blinde wereld ziet alleen zijn uiterlijke beperkingen. Niemand kan aanspraak maken op volmaaktheid. Maar je kunt er wel naar streven. In het zoeken naar het ene, streven naar het ene, het bereiken van het ene, het verwezenlijken van het ene, vind je volmaaktheid. Ik werd door de hemel vervolmaakt, maar op aarde ben ik aan beperkingen onderhevig. God kan niet tegelijkertijd goed en volmaakt zijn. Goed en slecht zijn voor volmaaktheid beide nodig. Tot zover het lezen uit de geschriften.